Vandaag in Romijn Romein, Baby TV gaan we het hebben over het knuffelen van bomen. er <tieden> <tieden> <tieden> <tieden> Ik weet het niet meer. Zo? Of zo? Volgens mij, die kant. Waar mag gaan we heen dan? We gaan naar de binnenspeeltuin. met Brian. Nee, Brian hebben <laughs> we in het huis achtergeland. Ja maar waar zijn we? Ah, we zijn op vakantie. Waar? Uh, ja, in de bossen. Bossen? Een bos van peks zo in Den Haag. Ja, ja, ja. Hé, oh, hey, wat heeft hier helemaal niet gesneeuwd? Thank <laughs> Je moet erin. Ja, hier zo. Ik denk dat de ingang hier binnen zit. Hello! <laughs> Ha ha ha Oh, ga je opeens van een binnenspeeltuin ga je opeens... Nee, huh? nee. Maar wat zie je te doen dan? Uh, misschien komen we nog wilde dieren tegen. Dieren of zo, wolven, leeuwen, tijgen. Nee, Brian! We wonen schieten mijn bananen. Ik ben blij dat je indianen zegt. Ik had namelijk vroeger een liedje, maar die kan ik niet op Baby TV Brian Romein zingen. Uh, doe maar niet, papa. Dan krijg wel klachten. En Brian lekker in zijn zakje. Nee, hey, maar nou nog niet, die wilde dieren. Maar wel nou, poep. Poep? Ja, ik zie de altijd overal poep liggen. Geen poep gezien? Gewes. Ja, dat heb ik wel gezien. Maar. Nee. Wat zei je? We hebben geen beelden dieren gezien. Nee. Niet echt? Nee. Wel een sporen. Dus ik denk dat het en herten en buiten zijn. Maar niet één, door het hekje. lopen runderen en schapen die meehelpen aan het terrein open te houden en vergrassing van de heide tegen te gaan. Dat zou ik ook wel zeggen. Ja. So. Wacht hè? Maar wat je hier ziet, is de heide achter ons toch? Ja, dat is de heide. Maar, kijk daar, dat is ons huisje. Hier is het hek van de hei. En dit is onze achtertuin. Zie je wel? Dat is al, toch? Moet ja. je mee hier laten? Nou, ja. Zo, ja, Brian, kom we gaan. Zo, ja, heb je lekker gewandeld, Fies? Ja hè? is ja, schat? Ja, we hebben lekker de nodige vitamintjes D op gedaan door dus het heerlijke zonnetje die schijnt. Ja, Brian, heb je een nice in gehad? Heb je neus nice in gehad? Ja, hoe? Heb je een nice zin gehad? Ja. Ja, papa, gaan we wel mooi gedaan, hè? Tot ziens morgen in een Bragen Romein. Hé, hey, hoi. Hey, je hoeft me niet te volgen hoor. Hij blijft ons volgen schat. Hey. Maar alleen nu huurt op voor de camera. Ik ga naar kom. En ga blijft de daarnaast lopen, schat. Nou, doei! Heel benieuwd. Haha, ik heb een lekker nachtje voor mezelf. Ja, we zijn er weer. Tot morgen!